Wat ik bij vrouwelijke leiders heel veel zie gebeuren, en dat heb ik natuurlijk ook heel erg bij mezelf gezien, is dat wij bijna als vanzelf in die improductieve driehoek terechtkomen van good girl. Want vroeger werden we natuurlijk gewoon altijd beloond als wij de good girl waren. Er werd ons steeds verteld wanneer we lief waren en daar was dan altijd een... Uh, ja, daar kregen we iets voor, dus dat wilden we wel zijn. Maar als je dat te lang bent, en je bent te lang de hele tijd maar die good girl, eigenlijk de, de pleaser ben je dan, dan, um, op een gegeven moment, dan word je of de bitch en dan haal je ineens uit, want je hebt veel te veel van jezelf gevraagd en je eigen grenzen niet goed aangevoeld. Of je wordt de victim van ach, waarom moet mij dit nu overkomen? En in leiderschap zie ik heel veel vrouwen ook iedere keer wisselen in die driehoek. En die is ontzettend improductief, die brengt ons helemaal niks. En de volgende valkuil die we dan hebben is om te stappen in het mannelijke leiderschap, want daar hebben we natuurlijk allemaal al jarenlang prachtige voorbeelden van. Maar dan doen we iets in onszelf enorm tekort, um, waardoor we uiteindelijk uitgeput raken. Want dan gaan we die mannelijkheid in met doelgerichtheid en uh, uh, heel veel eisen aan ons stellen en heel veel in onze doelkracht en actie. Terwijl onze kracht juist onze intuïtie, het weten en het zijn is en we van daaruit zulke mooie dingen neer kunnen zetten. Nou, het eerste wat ons als vrouwen helpt uh, om te komen waar we uiteindelijk willen, is om uh, die gekke improductieve driehoek in onszelf te herkennen. En grappig genoeg, als ik met vrouwen erover praat, dan herkennen ze meteen. Ze herkennen meteen die good girl en die bitch en die victim, de een misschien wat meer dan de ander. En uh, dan, dan voel je ook heel goed wat dat met je doet. Want we kunnen iets pas veranderen als we begrijpen hoe het zit. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. En de tweede stap die ik je dan laat zetten is om uh, jou volledig je wild woman, zoals ik haar noem, te laten omarmen. En dat is het stuk waar onze sensualiteit zit, onze uh, creativiteit, die zit bij ons in onze bekken, uh, onze grenzen zitten. Uh, waar je excuusloos jezelf mag zijn. Maar je kan misschien ook een beetje voelen, als ik het over haar heb, dat zij misschien af en toe een beetje too much is. En dan pas zetten we de volgende stap. Dus de eerste stap is het herkennen van die improductieve driehoek. En de tweede stap is om dan te kijken, waar zit die wild woman in mij en waarom mag ze er niet zijn? Of waarom is ze er niet genoeg? Dat is de tweede stap. Ja, dit helpt je enorm in je leiderschap zijn, omdat je um, om in, in jouw leider zijn omdat je zo goed je grenzen kan aanvoelen en omdat je dan zo goed kan zien wat het beste is voor iedereen. Terwijl vanuit die good girl we heel erg alleen maar gaan kijken naar aan mij zielig voor jou, dus daarom doe ik het niet. Ik heb daar een prachtig voorbeeld van, van een, een coördinator die niet functioneerde en de teamleider die daar een beslissing over moest nemen. En zij vond het alleen maar zielig voor de coördinator, want die had het al zo zwaar en dat was dan misschien ook lastig voor het team. Maar op het moment dat zij uh, alle stukken van zichzelf kon omarmen en van daaruit ernaar kon kijken, kon ze ook heel goed zien dat het niet goed was voor de organisatie, niet goed was voor het team en zelfs niet goed was voor de coördinator zelf om op die plek te blijven. Dus het geeft je een, een ruimere blik, een groter speelveld kan je overzien, een langere tijdslijn. En uh, ja, in die helderheid vind je ook de rust om ook de moeilijke beslissingen moeiteloos te kunnen nemen. Thank you.